Kom je ook op 18 januari naar Seeds to Meet in Utrecht voor onze volgende meeting van de Powerful Business Women's Club. En als gastheer hebben we Nick van Breda en zijn compagnon die ons uitnodigen in hun tech lab. En daar zijn allerlei technologieën op basis van AR, VR, AI, robotica. En hoe kun jij die gaan toepassen in jouw bedrijf? Nou, wat we gaan doen is, we, gaan, uh, we spreken af in ons uh, Permanent Future Lab. Dat is een, een lab die bestaat uit technologie die gedeeld is door technologie fanaten. Dus ieder van ons heeft daar technologie neergelegd om vrij te delen, een soort Wikipedia van technologie. En dat zit is, is een hele hoop technologie nu, dus meer dan 80 technologieën in uh, Seeds to Meet Utrecht. En wat we gaan doen is, uh, we gaan een inspiratiesessie doen uh, uh, waarbij we elke keer de vraag stellen van, hey, als je deze technologie nou ziet, wat voor businessmodel, wat voor businessmogelijkheden kan je daar dan bij bedenken. Want er zijn heel veel technologieën die nog letterlijk laaghangend fruit zijn om te gebruiken bij het maken van nieuwe producten, maar ook nieuwe services. En we hebben er heel veel liggen. Van een 3D-printer tot aan een scanner, tot aan hersengolfscanners die actueel meten hoe het met je gaat en hoeveel stress je ervaart en zo. Allemaal hele mooie nieuwe technieken. Uh, waar, waar eigenlijk nog een onbegonnen uh, uh, gebied is aan, uh, aan potentieel. En wij geloven dat elke technologie, elke nieuwe technologie weer een, uh, een kans uh, biedt om ook maatschappelijke vragen, maar ook om uh, uh, uh, uh, een bedrijf mee te stichten. Dus uh, de snelste manier om een nieuw bedrijf te stichten is om een nieuwe technologie uh, in te zetten en een prototype van te maken voor een uh, bestaand of een nieuw, ja, een groot probleem. Dus uh, met bijvoorbeeld de hulp van design thinking ga je... ...onderzoek doen in de markt om te achterhalen welke problemen we spelen. En vervolgens koppel je daar een technologie aan en een trend... ...en kun je daar heel snel een businessmodel van maken. En dat wil ik graag aan de dames in een notendop meegeven.